Xavier neemt de uitnodiging om eens wat klanten van Secure te bezoeken natuurlijk graag aan. Want dit is natuurlijk de kans om te zien hoe er in praktijk aan cybersecurity gewerkt wordt. De medewerkers van DearBytes zijn echte cybercrime fighters. Ze leveren security-oplossingen. Van malwarebescherming, mobiele beveiliging, security-monitoring en detectie tot en met complexe netwerkoplossingen. Nou, welkom allemaal. Jullie zijn op dit moment in het kantoor van DearBytes KPN. Dankjewel, DearBytes KPN. Ja, inderdaad. Um, Deerbytes is sinds begin dit jaar onderdeel van het KPN-netwerk. Um, en samen met Dearbytes zal KPN binnenkort de nummer 1 cybersecurity provider van Nederland worden. Nou kijk, dat is perfect, want Xavier heeft namelijk een passie voor cybersecurity. Wat doen jullie precies? Wij hebben hier verschillende afdelingen waar we verschillende disciplines beheersen. Um, en vandaag zal ik jullie rondleiden langs elke verschillende afdeling, zodat je een goed beeld krijgt van het werk dat we hier doen bij Dearbytes. Loop je mee? Ja. Nou, dat is goed geregeld hè? Ja. Jullie zien ik? Zeker. Gelukkig. Uh, we zijn op dit moment op de pentestlocatie. En hiervoor heb ik mijn collega Wesley gevraagd om wat meer te vertellen over wat hier nou gebeurt. Dus je bent nu op de Offensive Security afdeling. En een groot onderdeel daarvan is bijvoorbeeld pentesting. Uh, en dat houdt in dat we bij onze klanten vanaf bijvoorbeeld het internet op zoek gaan naar kwetsbaarheden. Aan het eind dan maken we een rapportage uh, en presenteren we de, de uh, resultaten met de klant. Nu hoor ik ook wel eens wat over social engineering. Doen jullie daar eigenlijk ook wat mee hier? Ja, zeker. Uh, we doen, met name doen we uh, phishing-e-mailberichten sturen naar organisaties. Kijk, hier heb ik een uh, phishing-mail nagemaakt voor RTL. Um, en je ziet de mail van een medewerker naar een andere medewerker. Ja, en daarbij hebben we echt een bericht gemaakt dat zeg maar, van passie tot droombaan script dat dat definitief gemaakt moet worden. Um, nou, uh, Als je de bijlage opent dan uh, kun je zien wat er gebeurt. En nu zie je een foutmelding. Dit is overigens een nep-foutmelding. Um, ja, dan doen we alsof, uh, alsof er iets fout is gegaan. Maar in werkelijkheid wordt er nu een, uh, ja, een uh, kwaadaardig uh, programma gestart. En daardoor kan ik verschillende dingen doen. Uh, hier heb ik een voorbeeld daarvan. Um, ja, dan zie je dat ik uh, een foto heb gemaakt, terwijl jij die, uh, die bijlage opende. Um, en deze, uh, nou, dit is bijvoorbeeld wat jij op dat moment op je scherm zag. Maar verder geeft het me alle toegang die ik wil tot jouw computer. Ik heb dezelfde rechten als jij op je computer hebt op dat moment. Dus het geeft me toegang tot al je bestanden, je informatie... Um, en misschien nog wel meer dan wat jij uh, kan verkrijgen. Nou, Sophie, je hebt net wat gezien over onze hackers... en ook over social engineering. Ik zou je nou graag weer meenemen naar onze volgende afdeling. Kom, blij mee. mee. Ja. En hier is mijn collega Noah en Noah hey, gaat morgen. ons verder helpen. Noah Managed Services. Goedemorgen. Hoe is het? Ja, goed. Met jou? Jazeker. Goeie. Dit is de Managed Services afdeling. Wat we hier doen is eigenlijk het beheer van klantomgevingen. We hebben hier twee verschillende soorten teams. De netwerkafdeling en de endpointafdeling. En die hebben eigenlijk hun eigen expertise waar wij ja, waar we dingen voor oppakken. Dus wij gaan samen kijken met een aantal van onze andere collega's van wat is er mogelijk, wat kunnen wij aanbieden aan de klanten? Hoe zit dat technisch aan elkaar? En dat zetten wij op papier. Oké, okay, dus jullie zorgen ervoor dat de omgeving aansluit bij de wensen van de klant? Voor een deel wel, inderdaad, ja. Je vertelde net over een netwerkafdeling. Uh, wat oh. doen ze daar precies? Loop even mee, laat ik het je zien. Uh, de netwerkafdeling zit eigenlijk hier. Uh, wat we daarmee doen is uh, voornamelijk een groot deel firewallbeheer. Uh, we zorgen ervoor dat uh, verkeer intern naar ja, de juiste delen van het netwerk mag. Maar ook van intern naar extern en van extern naar intern. Eigenlijk al het verkeer dat over het netwerk gaat, daar zorgen we voor dat dat in de goede banen leidt. We hebben ook een endpoint team, dat zijn de twee tafels hier. Ik zal even naartoe lopen, laat je wat, uh, wat dingen zien. Dat is goed. Nou, hier, uh, wat we hier eigenlijk doen is het beheren van de endpoints. Uh, we zorgen ervoor dat uh, ja, antivirus software natuurlijk op de machine staat. Dat dat uh, up-to-date is, dat er uh, ja, zoveel mogelijk beschermd is tegen bedreigingen van buitenaf. Daarnaast, wat we ook nog doen, is datadragers beschermen, dus USB-sticks, etc. En de machine, die kunnen ervoor zorgen dat die beschermd is, dat niet iemand hem zomaar mee kan nemen en zomaar op kan starten. Daar hebben we software voor die dat doet. We kunnen makkelijk zien van dit zijn endpoints die een klant in gebruik heeft. Ze zijn up-to-date, ze zijn niet up-to-date, hier moeten we dat dan doen. Als er belangrijke Windows-patches op de systemen zijn die wij beheren, dan we dat ook bij de klant aan als wij die systemen beheren. Ja, dat is eigenlijk voornamelijk wat het Endpoint team hier doet. We zijn nu onderweg naar het Security Operations Center, ook wel het SOC. En daar heb ik mijn collega Murat gevraagd om wat meer te vertellen over wat daar precies gebeurt. Hi. Hey man. Hi. hoe is het? Goed, hoe is het met jou? Dit is Aksje. Goedemorgen. Hi, Murat. Aangenaam. Ja, Sophie, we zijn op dit moment bij het Security Operations Center. En eigenlijk is het vrij bijzonder dat we hier op dit moment binnen mogen komen. Want normaaliter mag hier namelijk eigenlijk niemand zijn. Omdat we hier omgaan met allerlei klantgevoelige informatie. Voor één keer heb ik een uitzondering gemaakt. Nou, welkom bij het SOC. Uh, wat wij hier zo doen is wij analyseren netwerkverkeer van klanten. Hierop doen wij uh, kwetsbaarheidsanalyse. Zodat wij kunnen zien of er wat mis is met het systeem van de klant. Of dat er wat gaande is. Zijn ervoor dat je een... Uh, een gebruiker hebt genaamd Pietje, die Pietje die klikt op een website, komt een bestand binnen en dat bestand dat voert hij uit en stel je voor dat daar een virus in zit. Wat wij doen is, wij kunnen eigenlijk alles zien vanaf het begin tot het eind wat er gebeurt, wat heeft hij nou eigenlijk allemaal gedaan en daarop kunnen wij ook handelen. Want wij willen natuurlijk niet dat onze klanten besmet raken of allerlei andere nare uh, activiteiten zich bevinden in hun netwerk. Oké, okay, dus ik zie hier allemaal schermen en er gebeurt van alles, maar wat gebeurt er nou eigenlijk precies? Een hele goede vraag. Nou, als we kijken naar het derde scherm bijvoorbeeld, dan zie je dat er eigenlijk allemaal lijnen van op en neer gaan naar verschillende landen. En dit zijn ook aanvallen die dus zich plaatsvinden in realtime op dit moment. Als, als het een aanval is bijvoorbeeld die helemaal niks te maken met hun, uh, heeft met hun infrastructuur, dan hoeft dit niet. Maar indien het er wel mee te maken heeft, analyseren we dat, maken we een rapport van. En dat versturen we ook naar de klant, zodat zij zich nog beter kunnen verdedigen tegen dit soort aanvallen. Ik ben echt achter dingen gekomen die ik eerder nog helemaal niet wist. Nou, fijn om te horen. Maar jij kan me ook vast vertellen wat werken bij dierbaarheids KPN nou zo bijzonder maakt. Ja kijk, het is, het, is heel, het is belangrijk om je te beseffen wat voor rol KPN precies in de samenleving speelt. Mm -hmm. uh, KPN is onder andere beheerder van het Nationale Alarmnet. Dus als jij 112 belt, dan betekent het dat je eigenlijk via KPN belt. Jo, dat is ik helemaal niet. Nee. Nou, kan je je voorstellen, op het moment dat er wat met dat netwerk gebeurt... ...dan is niemand dus meer in staat om 112 te kunnen bellen. Nou, als je nou werkt bij KPN, dan betekent het dat je ook daar een steentje aan kan bijdragen. Je maakt het KPN-netwerk namelijk ook een stukje veiliger. Het is een hele belangrijke rol die KPN dus speelt. Dus eigenlijk is KPN heel erg maatschappelijk betrokken? Ja, Deerbaids KPN is inderdaad maatschappelijk betrokken. Maar wat veel belangrijker is, is dat Deerbaids KPN ook gewoon een enorm leuke werkgever is. Je hebt zelf net op de afdelingen kunnen zien hoeveel energie daar op die afdeling heerst. Um, het is ontzettend gaaf en ik durf zelfs te stellen dat op dit moment, als jij iets met cybersecurity wilt doen, dan moet je bij Deerbytes KPN zijn. Nou, ik wil bijna een carrière een overwegen. Laten we nu eens een sollicitatiegesprek ja, voeren. Ja. Zullen we nog even een kopje koffie doen? Ja, laten we dat Kom, doen. Kom, gezellig. Safje, hoe heb je vandaag ervaren? Ja, ik vond het echt super om een beeld van de praktijk te kunnen zien. Leuk. Nou, dan stel ik voor dat ik je meeneem naar nog een hele andere mooie plek. Vind je dat een goed idee? Top, ik heb er zin in. Oké. Okay. Yay, miss je de